Heel veel. Alleen oh dit potje voelt niet goed voor me haast. Hallo team. Hallo. <laughs> Hallo. Wat een great voice crack. Jesus Christ. Kom wel. Ah, wel. help! Schrikje <laughs> <laughs> <laughs> <Sorry laughs> <op> <laughs> van je vader. Zou kan gewoon helpen? Nee. Kom <Droomen>. maar. <laughs> Wat moet ik doen? Ik heb 12k, ik ga niet zeven, wat de fuck. Of crutch, oh maar ook. Wat rijdt je al mee? Ik zweer dat je met deze wand voel ik altijd gewoon kleine flietjes of zo. Lucky bitch. Oh, oh, heel oh, oh, dat oh, was oh. heel kloot. Dat was heel kloot. 0,3 seconden. Had had nog. Jezus. My god. Als het team even niet dood kon gaan... had ik ze kunnen vleggen. had ik ze kunnen zeven. met shirt. Oh, alsjeblieft oh, zo weinig. Ik verstand niet hoe ik het Oh, shit! Oh, je. Don't! Oh! Nice. Achter ons, kus. Ik geloof, je ga niet doen. Pak de bom ga na, ga na. Oh nee, kut, we hebben ah, ja. geen tijd meer. Ja, yeah, precies. Oh. Oh. Time, time, time. ZB. Rush. Rush, rush, rush, rush, rush, rush, Ja! Oh. Nee, ik heb hem. Hou! <laughs> Kent Oké, ik heb de bom hier in apps, omdat hij <laughs> zat naar een kip te kijken. Ah oh, ja, geef me vier, moet we, we kunnen. Oh mijn god! Oh Fork. Nice! Oh. Good job! <laughs> nice! Oh shit! Nice! <laughs> thank you, thank you, bro. Oh, yeah. Good job, oh. damn. <laughs> oh! om in de deur te zitten? Weet het <laughs> ik niet, ik ben ook ik ben! Guido! No! Fuck, fuck, fuck, fuck, Flick. fuck! Flikker! <laughs> oh <laughs> mijn my... god! Oh my god! We love to walk ik schiet je door je kop als je niet loopt, ik ben twintig HP. kan het beter gewoon Ah! Easy. Tjuuu. Hoi. Oh, Ik krijg sowieso een report. Oh, wat ben ik slecht!